zijn? Welkom bij Ik ben Lucas, ik werk bij Thuiszorg als bezorger. En ik werk hier al zes maanden met heel veel plezier. Als dagelijkse werkzaamheden haal ik eerst een order op bij het restaurant. En vervolgens ga ik naar de klant toe en lever ik die order af daar. Mijn gemiddelde dag ziet eruit dat ik eerst hier op de hub kom. Daar haal ik mijn fiets op en dan ga ik eigenlijk naar mijn eerste order al. En ik doe er ongeveer 4-5 per uur. En na mijn shift ga ik weer terug hierheen, geef ik mijn fiets erin en ben ik klaar. Ik ben uh, Stephanie. Ik uh, ben drijver uh, bij Thuisbezorgd en ik werk er nu een uh, half jaar. Als drijver zit ik dagelijks uh, op de fiets, fik ik orders op en breng ik naar de klant. En dat gaat de hele dag zo door. Goedemiddag, goede bestelling. Dank je. Wat ik zo leuk uh, aan mijn functie vind, iedere dag is waar anders. Je maakt onderweg. Heel veel uh, mee. Je hebt veel vrijheid en dat maakt het werk voor mij uh, zo leuk. De leuke bekomstigheden is dat je voor krijgt naast je reguliere salaris. En een andere leuke bekomstigheid is dat thuiszorg telkens met nieuwe bonus komt. Als je het leuk vindt met vrienden te werken, kan je ook een vriend van jou aanraden om bij thuiszorg te werken en dan krijg je uh, een bonus erbij. Het fijne wat ik vind bij uh, thuisbezorgd is. Dat je ervoor kan kiezen voor een flexibel rooster, maar ik heb ervoor gekozen een vast rooster, zodat je weet waar je aan toe bent. En super, en smakelijk! De werksfeer bij Thuisbezorgd is uh, heel gezellig. Je doet het samen. Collega's helpen elkaar onderling. De werksfeer hier is altijd heel gezellig. We hebben uh, een keuken waar we gewoon ja, gezellig kunnen zitten. En elke vrijdag hebben we beneden in de kelder hebben drankjesavond. Ik vind werken met Randstad via Randstad heel erg chill. Want Randstad heb ik veel contact mee en helpt mij veel. Randstad die helpt mij bij mijn ontwikkeling omdat ik bij Thuisbezorg driver captain wil, wil worden. Maar Engels was een pre. En bij Randstad kan je cursussen volgen en certificaten halen. Een belangrijke karaktereigenschap in dit werk is dat je wel krantvriendelijk bent bij de kranten natuurlijk. En je moet ook wel van fiets houden. Ik zou iedereen aanraden om met Thuiszorg te werken. Eén, omdat je gewoon heel goed betaald krijgt. Fietsengoeding als je op je eigen fiets rijdt, vakantiegeld en fooien. En twee, omdat je een hele gezegen hebt. Word jij mijn nieuwe collega? Wat doe jij morgen?